Via admin.google.com kun je Google Voice instellen en dus ook een telefoonnummer toevoegen, verwijderen of toewijzen aan een gebruiker. Open Google Voice via apps, Google Workspace, Google Voice en klik bij de gebruiker wie een telefoonnummer wil toevoegen op het potloodje. Vervolgens kun je een land selecteren, je locatie, bijvoorbeeld in ons geval Zwolle, en een bestaand telefoonnummer, zoals je hier ziet, die hebben we dus al. Of een nieuw telefoonnummer door hier iets te zoeken. Nou, in dit geval kies ik voor de meest voor de hand liggende optie, namelijk een telefoonnummer dat we al hebben. En die koppel ik aan dit account. Onder het kopje nummers in de linkerzijbalk, kan ik zien welke telefoonnummers we nu nog hebben in ons abonnement. Je ziet gelijk ook bovenaan, hoeveel licenties wij nog mogen afnemen en hoeveel licenties we al hebben afgenomen. Dat zie je hier staan. En als je op de uitgebreide informatie klikt, hier rechts, dan zie je de, de betrekking heeft op hoeveel telefoonnummers je in je abonnement mag hebben voordat je ervoor moet betalen. En betalen, dat is ongeveer 5 dollar per maand per telefoonnummer. Dus dan weet je dat alvast. Last but not least, uh, je hebt nu gezien hoe je een telefoonnummer toewijst. Dat is alleen over Zwolle. Nou, en dat heeft een reden natuurlijk. Ons kantoor zit in Zwolle. In de linkerbij de zijbalk, onder het kopje locaties, kun je een uh, kantoorlocatie toevoegen. Dus Zwolle of Amsterdam. En uh, vervolgens gaat Google op basis van dat, uh, uh, die locatie, een telefoonnummer aanvragen. Dus Zwolle of Amsterdam 020. Daar dus die keuze op maken. Nou, en zo kun je dus een telefoonnummer toevoegen in Google Workspace via het kopje Google Voice Admin Console.